een YouTube video uploaden naar Instagram. Of kleine stukjes van YouTube video naar Instagram uploaden. Vandaag ga ik je laten zien hoe dat moet. Zo moeilijk is het niet. Als je maar weet hoe het moet. Mijn naam is Rick. Ik heb wat ervaring met editen en filmen. En ik herhaal dit elke video van hoeveel jaar. Maar dat doet er niet toe. Ik weet gewoon hoe het moet. Dus ik ga het jou nu uitleggen. Ik ga je vandaag laten zien hoe je je YouTube video kan downloaden op je telefoon. En hoe je het dan naar YouTube, YouTube-Cut kan verplaatsen en hoe je het daarna het kan renderen en uploaden naar instagram we beginnen hier op mijn telefoon dat is hier net als altijd en ik heb daar U-Cut staan en wat Violand en en wat andere dingetjes en waar we gaan beginnen is bij google en dan gaan we intikken youtube.com zorg dat je dat echt bovenaan in de balk intikt want anders kan je misschien als je een youtube app hebt kan het zijn dat die uh, naar de app verplaatst en dat Moeten we niet hebben? Dan gaan we naar rechtsboven op de drie puntjes klikken en klikken we op desktop site. Die is wat we moeten hebben. Dan gaan we weer naar rechtsboven en dan klikken we op YouTube Studio. Dan komen we aan op de, mijn pagina en dan gaan we even naar video's. Dat is dat puntje hier. En dan pak ik even mijn laatste video en die wil ik dan op Instagram hebben klikken we dan op en dan staat daar opties drie puntjes en dan staat daar download die hou je ingedrukt en dus zeg je openen in een nieuw tabblad waarom kan je er niet één keer op klikken af en toe doet hij dan raar en dan wilt hij maar niet werken en dat willen we niet hebben en ik heb hem toevallig al gedownload dus bij mij staat hij er al op maar hou hem goed ingedrukt klik op nieuw tabel openen en dan wordt hij gedownload ik zou dat even misschien laten zien in een andere video hier Ingedrukt houden, Open het nieuwe tabblad en er staat daar bestand downloaden en hij is gedownload. Hij doet het gewoon gelukkig niet dubbel, dat is fijn. Dan gaan we hier weer uit en dan gaan we naar Jukat. Jukat Pro heb ik en dan zeggen we nieuw project en dan kies ik deze video. Laten we zeggen dat ik maar tot daar wil. Je kan het best even goed bekijken van welk stukje je wilt. Ik kan ook wat uh, directer trimmen. Maar laten we zeggen voor nu, deze 2 minuten wil ik op Instagram hebben. Dat heb ik geselecteerd. Hier kan je natuurlijk allemaal weer mee doen zoals je dat normaal ook doet. Als je wil weten hoe je moet knippen en plakken met uCut, klik dan hierboven op het i'tje. Daar ga ik er gewoon wat dieper op in. Maar ik ga je nu alleen even laten zien hoe je het beste op Instagram kan kan doen. Dan ga je naar crop. En het staat daar heel makkelijk 101 en 4 tot 5. Hij klopt niet helemaal meer want het moet eigenlijk kunnen met twee formaten uploaden dat is de 1 op 1 dat is een vierkante video dat is tot aan een minuut heb je langer dan een minuut en wil je een IGTV ervan maken klik je op deze 16 bij 9 waarom deze en niet deze is omdat uh, je telefoon tegenwoordig altijd gewoon 16 bij 9 dat uh, uploaden ze gewoon dus ik raad je ook aan uh, dat op die manier te doen ik doe voor nu even een normale Instagram punt ik plaats hem hier en dan het vinkje en nu heb je gelijk je formaat. Ik moet hem dan nog wel even trimmen. Korter dan een minuut. En klik je op save. We doe dan natuurlijk de hoogste kwaliteit mogelijk, high quality. En zeg je save. Dan zet ik in video. Nou die is saved. Dan gaan we gelijk naar Instagram dan zeggen we Instagram feed of stories. Nou ik wil hem in mijn feed hebben. En dan staat hij dan gelijk. Netjes zoals je hem wilt hebben. Met alle effecten die je hebt toegevoegd. Kun je beschrijving toevoegen enzovoort. En dan op delen. Ditzelfde werkt ook voor IGTV. Kun je hem ook gewoon uploaden als uh, feed. Dit is hoe je, je YouTube video kan uploaden naar Instagram. Heb je nog vragen over? Laat dan onder achter in de reacties. Wil je nog meer dingen leren? Laat dan ook even weten. En dan hoop ik je verder te helpen. Zie ik je in ieder geval de volgende keer weer. Doei doei!